De Lijze presenteert Superplus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit wat NutriBoost is. Ben jij Superplus? Dan krijg je altijd 10% korting op een groot assortiment verse producten met nutri A of B. Wanneer je de vorige maand een aankoopbedrag had van 99 euro of meer. Meer nog, we beperken deze korting niet. Zo geniet je bij elke winkelbeurt van 10% korting op heel wat groenten en fruit vlees, vis, zuivel, charcuterie, bereide maaltijden en brood. Je zal meteen het verschil zien aan de kassa en op je kasatticket. Wil jij weten of je geniet van onze NutriBoost-korting en hoeveel je precies mee bespaart? Open dan de MyDelize-app en klik onderaan op Nutri. Daar krijg je een update van je aankoopbedrag en weet je of je al dan niet aan 99 euro zit. Scroll door en ontdek meteen het bedrag dat je tot dusver bespaard hebt dankzij de NutriBoost korting. In onze winkels hebben we prijskaartjes geplaatst met alle verse producten waarop je korting krijgt. Daarop zie je de gewone prijs en de prijs met de NutriBoost korting. Handig? Oh, en om te profiteren van de NutriBoost korting hoef je niets te doen. Scan je app of kaart in je winkel en de rest gaat automatisch. Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet, met SuperPlus.